Zij verder al eens wacht de Porsche zegt over. Voertuig staande Voor de gaten vandoor. Achtervolging. Tankstation davis Eif. Rechtsaf. Ik zit op de davis Eif. Richting Erasmus MC. Ja, 43 aangesloten. 43 aangesloten. We gaan linksaf op de Capital Boulevard. Let op kruispunt. We gaan linksaf Strawberry Avenue. We gaan rechtsaf Innocent Boulevard. Rechtsaf de snelweg op. Je hebt 402 aangesloten, dank je. Olympic Freeway. We houden rechts aan. Let op, voertuig lijkt, naar links. De, nee. Ja, voertuig gaat naar links jongens. Let op met verkeer. En tussen het verkeer door. Rechterbaan. Oké okay, jongens, we gaan hem zo inboksen want hij gaat het gebied verlaten. Oké, okay, even kijken. Nee, er is veel te druk voor in te boksen. Let op met verkeer. Oké, okay, voertuig remt af. Verkeer houdt hem op. En rechts komt weer een vangrail. We gaan hem hier inboxen jongens. Oké, okay, 402 en 403 langs. Let op. Nee, vangrail is weg. We moeten een andere plek zoeken. gaat erlangs. Ja, let op, let op. Oh, gaat hij links op? Ja, hij gaat links ja. op. Gaat echt nou, rekening met voetgangers hier. Hier inboxen, hier snel, snel. Ja, jongens, pas op. Gevaarlijke verdachte, btgv procedure Uitstappen, handen omhoog. Uitstappen, bestuurder ben aangehouden, handen omhoog. Handen omhoog. Welke verdachte wegen wordt er geschoten? Op knieën. Handen omhoog laten. Over... Oké, okay. goed, je mag op gaan staan. Rondje draaien voor maar me weer met je rug naar me toe gaan staan. Ja, heel goed. Ja, oké. Okay. Je gaat naar achteren lopen naar me toe tot ik stop zeg. Naar achteren. Ja, nog even. Oké, okay, stoppen. Ik ga naar links lopen. Links tot ik stop zeg. Handen omhoog hè. Oké, okay, op je knieën. Collega Boeien. Overige en zittende, maak jezelf kent. Er zit niemand anders in. Ik uh, kan eventueel oh, van yo, links links doorkomen. Oké. Okay. Ja, erbij. Voor het uh, blijft. Oké. Okay. Achter ook niemand. Oké, okay. wapensberg jongens. Oké, Serena uit. Oké okay, meneer, heeft u voor bij die mij mag hebben? Wat zeg je? Moment hoor. Zo, praat wat makkelijker. Ja, ik ben aangehouden. Voor carjacking, ik ben niet te onverplicht, ik heb recht op mijn advocaat. Heeft u die? Ja, tuurlijk heb ik die beried. Tuurlijk heeft u die, oké. Okay. Goed, dan mag u daar gebruik van gaan maken. Zelfs bij elke vraag die ik hier stel mag u eventueel contact opnemen met de advocaat. Oké? Okay? Ja. Goed, even voorwerpen bij die je niet bij mag hebben. Scherpe voorwerpen waar ik mezelf kan bezeren. Kom eens zo ik zelf al achter als je aan mijn ballen gaat zitten. Oké, okay, heel goed. Goed, Ik ga even Oké, okay, Collega Portemonnee, leg je mij even op het dokker. Ja. Wil je hem zo even in het voertuig zetten? Ja, zet hem met het voertuig. Zet hem maar op, bij mij. Ah uh, oh ja, kan ook. Of je zet hem bij mij. Ik breng wel. Ah, ik wil mijn spullen wel terug. Goed. Okay. Niet te veel schade aan het voertuig, zo te zien. Goed werk, jongens. Is iemand anders schade opgelopen? No, P niet. Nee. Oké. Okay. Zo. So. Goed, we gaan contact opnemen over de P. In verband met situatie. En uh, ik zal zo meteen Sitterup uh, meldkamer doen. Meldkamer 4001, een verdachte aangehouden, situatie onder controle. Graag over de Peterplaats en uh, takelwagen voor de, uh, uh, voor de Porsche over.